Dit tekent de houding van ons kabinet. En voor iedereen die dit behoren. politiemensen, medewerkers van het ministerie, nog dit. Wij staan hier ook voor jullie en voor jullie gezamenlijke toekomst. Wij handelen uit gewetensnood. Wij handelen in vrede en met vuurige liefde voor de planeet in ons hart. Wij handelen voor het leven. Doe mee. Dank u wel.